Dag, beste leerlingen, welkom bij het derde instructiefilmpje. Het derde instructiefilmpje is iets korter dan het vorige, dat mag ook. Hè. Het derde gaat over opsomming of opsommingstekens en nummering en dan eigenlijk met meerdere niveaus. Dus het deeltje heb ik al aangeduid op uw scherm. Daarvoor heb ik een leeg document. Mijn hoofdtip bij nummering en opsommingstekens is eigenlijk altijd: zorg eerst voor uw tekst en ga daarna uw inhoud nummeren. Dus zorg dat je eerst die inhoud hebt. Dus ik ga een aantal dingetjes gewoon uit het hoofd wat uh, noteren. En die ga ik proberen een nummering te geven. En dus ik ga het hebben over onze gezinsleden. Voilà. En ik ga het hebben over de huisdieren. Binnen ons gezin hebben we jongens. Eigenlijk heden. Ik. Okay. En meisjes. Zo. En bij de huisdieren hebben we honden. En eigenlijk hebben we geen andere, maar ik ga er eventjes bij ze Katten ook. Dan ga ik die namen ook nog invullen. Dus dit ben ik zelf. En dan nog wat dames uit het gezin. Zo. En bij de huisdieren hebben we twee hondjes. En die heet er Lizzie en Tycho. En we gaan een kat bij verzinnen en die heet Pony. Voilà. Dus eerst je een tekst voorzien. Dat is stap 1. Dat maakt het gewoon gemakkelijker zelfs. Dan zit je veel sneller klaar. Ik heb daar wel een bepaald lettertype gegeven, maar dat maakt niet uit. Goed, nu ga ik, men... ga ik het verschil op laten zien tussen opzomming en nummering. Eigenlijk, het ding zegt het zelf, opzomming zijn allemaal tekentjes. En nummering zijn echt nummertjes. Ah, eh, 1, 2, 3, 4, 5 of A, B, C, D. Dus dat je een, een rangwoord daarin ziet, of een volgorde daarin ziet. Selecteer alles waar dat die nummering op moet komen. En zet dan nummering, dat is dit stukje, of opsomming aan. Dus als je nu zegt, ik ga je eerst eens opsomming doen, dan drukt je op opsomming en die gaat eigenlijk allemaal dezelfde bolletjes krijgen. Als je die bolletjes niet mooi vindt, dan kun je eruit klikken en dan kun je andere dingetjes selecteren, bijvoorbeeld deze. Ja, klaar. Je hebt niet zoveel keuze als een word en writer. Dat niet. Maar goed, dit werkt ook. Dus ik heb die nu allemaal een opzommingsteken gegeven. Als ik nu zeg, ik wil dat een klein beetje gaan inspringen en gaan laten zien dat er bij gezinsleden eigenlijk jongens en meisjes zijn, en dat binnen die jongens en meisjes ook nog drie uh, verschillende uh, jongens of meisjes zijn, dan ga je dat moeten gaan inspringen. Inspringen hebben we het eigenlijk al een keer laten zien, dat is hier van boven, inspringen, vergroten, en dat werkt hier in die nummering en opzomming ook. Ofwel gebruik je de taptoets op je toetsenbord. dat werkt hier ook vaak. Niet altijd hetzelfde, maar heel vaak werkt dat wel hetzelfde. Dus wat weet ik, de gezinsleden tot de huisdieren, die moeten allemaal één niveau inspringen. Dus ik duid ze ook in één keer allemaal aan. Ik weet toch dat ze één niveau gaan inspringen, dus ik laat ze via dat knopje één niveau inspringen. En nu zeg ik gewoon, er is ook nog één jongen, dus die moet nog een niveau inspringen. En er zijn drie dames, en die laat ik ook een niveau inspringen. En bij de huisdieren net hetzelfde. Ik weet dat het honden en katten, die moeten allemaal een niveau dieper. Dus ik duid ze al aan. En dan weet ik, er zijn twee hondjes, die zijn een niveau dieper. En er is één kat. En die zet ik ook een niveau-type. En eigenlijk zit je dan nu al klaar met je opmaken. Iedere keer als je iets toevoegt, gaat je dat, en je drukt op enter, dan gaat hij daar een nieuw opzommingsteken voorzien op het niveau waar je staat. Wat wil ik daarmee zeggen? Stel dat je achter Tony gaat staan en je drukt op enter, dan krijg je een nieuw teken op het niveau van Tony. Als je zegt, ik ga dat, ik ga even terug, ik ga dat achter katten doen, en ik druk dan op enter, dan krijg je iets... Eh, vogels, weet ik wel wat... Op Hetzelfde niveau als dat. Dus iedere keer als je op enter drukt, maak je een nieuwe regel. Jullie hadden ook geleerd wat shift enter was. Een nieuwe opzomming teken, wat dat shift enter was. Dat zorgde dat je een nieuwe regel maakte zonder dat die een nieuwe alinea ging maken. Hier werkt dat ook. Dus als je onder, ik zeg, zeg maar iets onder Tigo, nog iets wil noteren dat bij Tigo hoort, maar je wil niet enter drukken om weer een nieuwe te krijgen, dan kan je shift enter gaan drukken achter Tigo. Ik ga dat even doen. Shift enter. Dan gaat hij onder Tigo staan en dan kan je zeggen: Dalma, Even noteren, dat is een Dalmatie. Dus Shift Enter werkt hier ook. in. Zie je ziet, dan geeft je een nieuwe regel zonder dat dat een nieuwe opzomming of nummering krijgt. Wat wil ik daar nog van vertellen? Je kan ook zeggen: Ik ben niet tevreden met um, bijvoorbeeld die, die tekentjes die hier van voor staan. Je wil daar een kleurtje aan geven. Klik één keer op zo'n teken, en dan ga je zien dat hij al die tekens van datzelfde niveau selecteert. En dan kies je een, een, een nieuw kleurtje, bijvoorbeeld rood. Uh, je maakt het wat groter. Zal het zal wat groter maken. Dan ga je zien, dat gaat hij dan rechtstreeks voor dat stukje doen. Hè. Dus je zou ook hier zo dit gaan selecteren. Sommigen doen dat zo en die proberen dan een kleur daarop te zetten. Maar dan geldt dat alleen voor dat ene tekentje. Dus probeer, daar, probeer dat niet te doen. Even ongedaan maken doen. Maar druk op zo'n teken, zo'n opzommingsteken. En ga dan zeggen, ik wil dit paars. Zeg zomaar iets. En veel groter maken. Zo, voilà. en je gaat zien. Dan wordt dat overal op toegepast. Als jij nu zegt, ik vind dat, dat niveau van, ik zeg maar iets, die, die, die zwarte blokjes. Ik wil dat dat allemaal nog iets inspringt, want het staat te kort bij, bij mijn vorige opzomming. Dan kan je hier gaan staan. En je kan met deze dingetjes hier van boven gaan werken om iets in te springen of niet in te springen. Wat heb je nu weer gezien? Ik heb dat niet voor alles gedaan. Hè? Ik heb dat alleen gedaan voor Lizzie op dit moment. Kan je even gedaan maken nu? Zo. Dus als je hier eerst klikt, zo, en je gaat dan... Die lijn hier van boven verplaatsen en zet dat wat naar achter. Dan gaat alles meeschuiven. Als dus je zegt, ik moet niet zo ver, ik ga een, een klein beetje terug. Maar ik wil dat die blokjes, de, alleen de blokjes, nog een beetje naar links gaan. Dan pak je dit streepje hier vast. En als je dat vastpakt en je sleept het naar een nieuwe plaats, dan ga je alleen die streepjes op. Die blokjes, sorry, opschuiven. Dus altijd goed kijken wat je aanduidt, wat je vastpakt. Ik ga dat niet in één regeltje doen. Ik ga het nu overdreven doen, hè. dus één regel, want dan springt alleen die ene regel mee. Dus pak alles vast, dat doe je door hier op zo'n opzommingsteken te klikken. En wat je dan gaat doen, een klein beetje verschuiven, Oei. Een klein beetje verschuiven dan zie je dat je alles meepakt. Goed, let daarop als je daarmee aan het werken bent. Wat is nu het grote verschil met nummering? Het enige verschil is dat waar hier tekens staan, dat je dan nummertjes gaat krijgen. Dus als je dit aanduidt en je gaat dat nu gewoon rechtstreeks in nummertjes omzetten, dus ik druk op genummerde lijst, ga je zien dat hij dat ook automatisch mee overneemt. En die gaat zelf die niveaus wel bijhouden. Hè? Dus stel dat ik nog heel veel meisjes in dit gezin zou hebben. Iedere keer als ik achter de laatste ga staan en ik type wat. Gaat die zelf zorgen dat die nummering mee aangepast is. Als ik zeg hier bij onder die katten. Ik ga er daar een aantal zetten. Zo. En ik ga die wat laten inspringen. Zo. Dan zie je dat die ook weer die 1, 2, 3 krijgt. Om het heel duidelijk te maken. Ik zal het even laten zien. Duw dat aan. En ik zet hier deze eens op, dan zie je ook alle voorgaande niveaus mee. Dus je ziet hoe snel dat hij die, die nummering klaargemaakt heeft. Hè. Dus ik duid dat maar gewoon aan en ik zorg met die knopjes van boven, inspring vergroten of insprong verkleinen, dat die nummering automatisch meegaat. Dus daar heb je eigenlijk geen werk aan. Hè. Stel dat uh, hieronder katten, dat je bijvoorbeeld nog zegt, um, noem nog eens een huisdier paarden, ik zeg ze maar iets. Maar je weet, die paarden moeten niveau terug... En je ziet hier nu staan 221, 222, 223 en 224. En dan denk je, oh, nu gaat dat geprut zijn. Nee, dat is helemaal niet waar. Je doet gewoon een niveau terug. En je gaat zien dat wordt automatisch 2,3. En je ziet dat het eerste paardje, dat heeft een naam, dat die mee automatisch genummerd wordt in 231. Je gaat wel zien dat als je er zo mee aan het experimenteren bent, dat je wel eventjes die opmaak terug moet zetten. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus dat is nummering en opzommingstekening. Ik denk dat ik dan alles gezegd heb. Uh, du duid zeker nummering aan als je de nummering wil gaan aanpassen als je dat paars niet meer mooi vindt, inzet het op zwart druk alles aan, hè. dus ga dat niet via deze manier doen dat is eigenlijk uh, de, grote, de grote zorg zit die onder nummering en je zegt ik wil terug tekst beginnen typen de eerste keer dat je drukt, krijg je de nieuwe nummering maar als je dan nog eens op enter drukt dan springt die alle niveau terug nog eens, nog eens en vanaf nu zit je terug tegen de kant voilà. en dan ben je terug vertrokken met gebond tijd. Zie je? Voilà, dat is nummering en opzommingsteken. Even me leren werken, maar scheelt je heel veel tijd als je echt een nummering moet gaan maken. Veel succes!